Nou, hier zie je de kikkerdril. Het is nog vroeg in de lente. It's very early spring. De vijver is nog heel helder. De Ogen zijn nog niet aan het groeien. Wolfsmelk. en mollus. Als je zo'n blaadje scheurt, dan komt er van dit witte sap uit. Narcissus bloeming. Roos begint. Hier de krokodil. Krokodile. I made myself from some old textiles. De eerste vergeet me nietjes. een rode roos, nog meer narcissen, allerlei kleuren hebben we ze. En de viooltjes natuurlijk. Aha, hier heb je de eerste judaspenning. En ook de eerste paardenbloem zie ik wel. Stones, shells. First tree is getting green. Our greenhouse. Het gras is echt heerlijk zo midden in de tuin. Het zit altijd uit de wind. The grass is turning green when winter ends. Hier zie je dat ik altijd die bladeren en takjes laat liggen. Vogels vinden dat heerlijk. Het is ook ontzettend goed voor de grond, want die regen niet dicht. Als het keihard onweert, niet hoog niet uit. Als de zon in de zomer heel erg hoog aan de hemel staat branden. En het bodemleven heeft veel meer kansen om zich te ontwikkelen. Kijk, het gras wordt mooi afgestoken. Dit is our football place, soccer place. Lindenboom daar bij de reep. oude boerderij. Kom hier in de boom de daughter has started to build a hut. Wat hier eenmaal vlechten, zie ik wel. Van de tenen, Digitalis. Fingerhoets, Het is allemaal nog prille begin. Er hoort een trein op de achtergrond. En de kersenboom. Hier de appelbomen. goudrenetten, netten. Swing. My children still love to swing. Die kan ik gaan zaaien. Dat moet ik nog doen. Alle appie-happie dingetjes. Like wat we hier hebben. Ah, de blauwe druifjes de klimrozen. in English? Okay. Like phobia, with green blooming plants. And if you take a leaf, like here, you can see the the white milk coming out. I don't know. Let's try it again. Here you see it. It's white. It's coming out. Wolf's milk. Bij ook op de waterput. Some ceramic art, I made myself. Ah, oh, de tulips zulpen onderaan de lindenboom, in het begin van de clematis een paarse volgens mij heet die president en dat weet ik niet meer en dit zijn uh, robinia pseudo-acacia frisia's maar die kleuren pas heel laat dat zijn mijn lievelingsbomen Ze hebben één nadeel dat ze gauw breken de grote dorens, maar dat is natuurlijk fijn voor de vogeltjes. Dan heb je onze basketbalplek. Nou, dan zullen we eens naar de voortuin lopen. Kijk ook, de gele bloemen. Toverhazelaars toverhazelaar uitgebloeid. Kelderaan. <coughs> Let's open the gate. This is our front garden. hier behoorlijk hoog. Our front garden is on the west side for our farm. Je doet het beste, dan kun je s'avonds heerlijk zitten. Het gaat de zon onder. Nou, de sneeuwklokjes zijn helemaal uitgebloeid. Ook hier zie ik al één vergeet minuutje daarachter. Daar zien we dan s'avonds de zon ondergaan. En veel irissen, vooral gele en de rhododendrons die zitten behoorlijk goed in de knop. Dit is een bodembedekker die is wel heel mooi, maar die woekert wel veel. Dus als je er een keer voor kiest, dan heb je er ook echt voor gekozen. Maar het zijn prachtige bloempjes. Monnikskap staat hier veel. Allerlei varianten van kleuren, paars, roze, wit. En de oude vlier die heeft het niet echt meer gehouden, die werd te oud. Daar braken steeds stammen van af en dat werd echt een beetje gevaarlijk. Ik zou het op de boerderij vallen. Dus we hebben hem maar gesnoeid. We pruned this old tree. It was too old. I don't know the name in, in English. It's called de vlierbes in Duits. planten daar. De mahonia, aha, die bloeit al wel. Mahonia ruikt zo lekker. De mahonia smells great. Zo. Hope you like it.